Welkom weer bij Rons Italië. Deze keer neem ik je mee naar een topfila in De Marken, de woning LV 2760. We zijn hier uiteraard we zelf geweest, deze keer met een groep met 10 personen. Een geweldige belevenis. Door het hoge comfortniveau van deze geweldige luxe villa, de sauna en de 8 persoons jacuzzi is de woning uitermate geschikt voor het hele seizoen. Dus ook in de winter voor en na seizoen. Een toplocatie. En uiteraard kun je in de zomer gebruik maken van een enorme zwembad wat in deze film niet te zien is. Kortom, de woning is weer goed gekeurd.